Shakespeare zei het al, eerlijk zijn in een wereld als de onze betekent 1 uit 10.000 zijn. Dus als je hard kan schreeuwen, dan kom je het verst. Dat is in het echte leven ook zo hè. Je moet niet bescheiden zijn, je moet niet zachtjes netjes op je beurt wachten. Je moet roepen en schreeuwen net zolang dat je je zin krijgt. Zo gaat het in het leven.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 hij kan het niet schelen. Ik trek mijn me handen ervan af. Nee. Kijk, kijk, Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. dat zo nog. Nee, is Nee. Nee. Nee. Nee. dames en heren.